Daar waar het een beetje gaat kriebelen, ook in je buik gewoon letterlijk. Alles wat je erin stopt, dat kan ook nul worden. Investeer in een bedrijf waar ik zelf iets mee heb. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVDTV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. En ben je nou voor de eerste keer hier op CVDTV, dan heet ik je van harte welkom. Uh, CVDTV is het YouTube-kanaal voor ondernemers. En ik ga in gesprek met ondernemers twee keer in de week. één keer op dinsdag en één keer op donderdag. Dus is ondernemerschap nou jouw ding, uh, abonneer je dan op CVDTV. Dat doe je door hieronder op de abonneerknop te klikken. Maar nu in gesprek met weer een super toffe gast, Floortje Razenberg. En zij is hier. Floortje, harte welkom. Ja, dank je. Leuk. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Uh, ik wil veel weten, maar laten we nou eens beginnen. Ik doe altijd uitgebreid research. Ja. Uh, en ik vond een artikel uit 2017 Hello. over ondernemerschap. Waarbij ja. jij zei, blijkbaar voel ik me prettiger in een grotere organisatie. ABN was dat. <laughs> Waar ik impact kan maken door onderdeel te zijn van het grote geheel. Ja. Uh, wat bracht je op andere gedachten? Ben ik daar eens lekker van teruggekomen? <laughs> ja, hè? ja. Maar toch? Misschien typeert dat ook wel een soort van de ondernemer dat je weer andere kansen ziet. Nee, inderdaad. Ik zat uh, toen uh, 13 jaar, denk ik, bij ABN Amro. Hele mooie carrière. Ik wil zeggen, een toffe carrière gemaakt. Hele toffe carrière. Hartstikke blij. En toen had ik op een gegeven moment uh, zo'n realisatie-moment van ja, maar uh, wat heb ik eigenlijk nog te bewijzen? En ben ik niet gewoon inderdaad die ondernemer die ja. ik altijd wel dacht? Dan zat ik me Ik zat er wat goed te lullen voor mezelf. Ja, ja, ja, ja, met dit soort ja, ja. uitspraken blijkbaar. <laughs> maar uh, ja, nee, uh, nee, niet dus. Dus uh, ik ging met ze al en dan Dag één wist ik al, nee, ik moet stoppen. Ik moet gewoon lekker voor mezelf uh, gaan beginnen. Ik kom uit de ondernemersnest, je langs alle kanten de dat. en ik denk ook dat ik mede daarom wel wat opviel binnen mijn Amro. Ja, uh, dus heb je nog lang volgehouden? Nog lang volgehouden, ja. is dat dan toch ook wel voor een deel denk ik ego en en en ja, ja gevoel voor status, weet je. Ja toch wel? Ja, ik vind het ook heel, hele nare eigenschappen van mezelf, maar als maar ik heel eerlijk wel. ben, ja, is dat was het dat waarschijnlijk wel. En, en wat deed ik? ik had het gewoon heel naar mijn zin. Het was gewoon leuk. Ja, ja het is, daar zitten ook leuke kanten aan. We doen <laughs> weleens van corporates helemaal fout, dat is natuurlijk niet waar en je hebt natuurlijk waanzinnig veel mogelijkheden om te groeien en want je hebt natuurlijk wel verschillende dingen gedaan inderdaad. Zeker en een mooie opleiding gehad maar je moet er echt, dit was echt wel maximaal misschien zelfs wel iets te lang maar uh. hè, je moet daar niet lang te lang blijven hangen. Hey, Ondernemersnest zeg je, beschrijven is? Ja, uh, uh, uh, vastgoed, aannemerij, uh, uh, opa's, vader, moeder, iedereen om me heen, hè, dus ook mijn zussen. Uh, ik heb de zaak niet overgenomen van mijn vader. Dat was misschien in die tijd ook je, vast aannemerij en dan meiden. Nou dat was misschien een wat minder goede combinatie. Ja. Maar um, ja, ik ben niet anders gewend dan dat dat alles uh, bij ons altijd draaide om de zaak en dat, uh, maar is dat in de stenen. In de stenen inderdaad. Maar ja. is je ook rijk dan? Rijk, als in geld rijk. Geld, ja precies. Uh, uh, nou, we, de, gewoon goed gedaan. Je? Ik, ik heb wel als voorbeeld uh, van mijn ouders van dat je ook wel degelijk gewoon als ondernemer gewoon goed je boterham kan verdienen en dan ja. ook leuke dingen kan doen. Dat ja. mag je dan ook. Ja, dat vind ik de? wel onderdeel van, toch? Ja, toch. Ja. Wat is de rol van geld voor jou? Oeh, interessant. Um, nou ja, wel belangrijk. Niet, het is niet mijn belangrijkste drijfje. Maar ik heb wel gemerkt toen ik hè, wegging bij die grote corporate en voor mezelf begon. En dus alleen maar ging investeren en daarin wel in meewerkte. Maar gewoon niet voldoende verdiende, vond ik zelf. dat ik er wel een issue mee. Dus blijkbaar ja, ja. vond ik het dus belangrijker dan ik dacht. En ik vind het ook belangrijk om daadwerkelijk gewoon... Nou, daadwerkelijk dat je elke maand gewoon iets erbij te zien komen. En niet alleen ja. maar uit te geven. Ja, ja, ja, ja. Um, een curve omhoog. Ja, zo. Jij ja. belegt al heel lang, hè? Ja, heel. Ja, echt heel lang. Echt als kind al, hè? Ja, als kind wat het al. was dat is met de ingegoten dan? Echt, ja. Nee, zeker. zeker. Maar wat zei je papje dan of je mami dan vroeger? Ja, Hoe, wanneer begon je ermee? Ja, nou, ik denk serieus. Dat was toen nog bij Rabobank, weet ik nog heel goed. Ja, ik denk echt serieus toen ik... Ja, acht was of iets dergelijks. Oh, ja? Ja, dat was gewoon heel normaal. Bij ons thuis hingen er ook uh, in het kantoor, gingen er ook altijd televisies met uh, dan waar, met de de de beurs, waar de beurskoersen op stonden. Oh. Ja, dat was gewoon gebruikelijk. Dat je, je probeerde van geld, probeerde je meer geld te maken. Uh, dat idee. Dus je en, zakgeld ging op een beleggingsrekening. Hoe werkte ja, dat dan? Ja, nou Ja, maar als precies. Jaren, zeker dat... zo, nee, ja, maar ik deed natuurlijk gewoon wat mijn ouders deden. Weet ja, je? Ja. En die zeiden van ja, je kan het, die leggen dat als uit van je kant of op een spaarrekening heel veilig. En dan was een bepaalde een sausje zat er al overheen. Je kan of heel veilig op een spaarrekening zetten... en dan weet je wat je ervoor krijgt... of je doet er wat leuks mee. Hè? En dan volg je een bedrijf... wat je ook misschien hè, van de hagelslag of whatever... wat je interessant vindt. Maar dat is, dat is echt uitzonderlijk, toch? In die tijd, of ja, nou die tijd zou ja. bijna niet... maar ik bedoel nog steeds denk ik dat er heel veel ouders zijn die zoiets hebben, want er zijn natuurlijk daar wil ik zo meteen door met je, er zijn natuurlijk superveel jonge gasten nu die allemaal iedereen wil gaan beleggen en, ja. en heel snel rijk worden en zo. Ja. Maar er is nog steeds wel uh, een, een veel nesten waar men uitkomt, waar, waarvan ze zeg je, doe, doe nou maar niet zo eng allemaal, ga nou gewoon rustig sparen, uh, ja. weet je? O, o. Ik heb ook geleerd dat wel de, de, de jeu van het leven zit juist op dat snijvlak van waar het uh, een beetje waar je dat risico op zoekt, waar het een beetje spannend wordt. Ja. Uh, uh, en uh, daar, he, daar waar het een beetje gaat kriebelen, ook in je buik gewoon. Mm -hmm. Daar zit enerzijds de jeu van het leven. Maar daarmee dus ook wel gewoon de opportunities van het leven. Yeah. Uh, en uh, dus dat... dat zit in mij als persoon, denk ik ook wel meer als ik dan naar mijn zussen kijk. Misschien ook nog wel meer in mij, maar ook wel bij hen. Uh, en dat hadden mijn ouders ook. Dus uh, dat was gewoon een succesvol model. Weet je? En, ja, en dan in de beperkte, wat kan je doen als tienjarige verder? ja mm -hmm. dus ja, je, Verder kan je natuurlijk niet werken of zoiets. Maar je krijgt dan wel je beetje je van je hebt. Ik vond het wel, eigenlijk wel een goede visie. Dan ga je er alvast mee aan de slag En zak. als je dan zo jong al dat bewustzijn meekrijgt en je komt uit dat ondernemersnes en je moet naar de middelbare school. Hoe was die tijd dan? Want daar leer je toch andere dingen. Ja, uh, ik, uiteindelijk ben ik dus ook heel braaf gaan studeren. Hè? Dus ik, dat is dan ook wel... Ja, uh, dat viel mij ook op. Ja. Een unitje gedaan en ja, allemaal netjes dus nijroden. Ja, precies. Precies dat. Hè? Dus... Uh, <lacht> Die kant zit ook heel erg in mij. He, dus dat ik blijkbaar dan denk van oh dat, dat is uh, stabiel. Of, uh, en dat heb ik dus ook wel gevonden in die middelbare schooltijd. Uh, uiteindelijk is het leven van een ondernemer ook eentje met grote dalen, hoge pieken. Ja. Uh, he, dus uh, um, als je het hebt over emotionele stabiliteit of iets dergelijks, dat heb je wellicht wat minder als ondernemer of iets dergelijks. En dat ik het ook wel fijn vind om daar een bepaalde rust, reinheid en regelmaat in te hebben. Dus daar gedij ik dan ook goed op. Ja, juist de combi tussen die twee misschien wel. ben tweeling van, van Sterbeeld misschien <lacht> dat hij daar ook in zit. Ja, ja, ja, ik ook. Als we kijken naar uh, veel jonge gasten, gaan allemaal beleggen. Ja. Tegenwoordig uh, best wel een tendens van heel veel filmpjes: van weet je wel, het is allemaal iets moeilijk en je kunt heel snel rijk worden. En ja. uh, hoe kijk jij naar die wereld? Um, ja, vooral dat iedereen zelf op zijn eigen bek moet gaan Ja, weet je, ja. Uh, ik denk dat je met autowijs genoeg om te realiseren wat het inhoudt. En ik voel ja. daarin wel natuurlijk een verantwoordelijkheid. Hè. Dus uh, ik dan ook wel die dan ergens nog die financiële dienstverlening vertegenwoordigt. Want zo ja. voelt het wel. Ik ben natuurlijk heel goed weggegaan. Uiteindelijk, dus ik kijk nog steeds, ik ben heel blij. Ik kijk nog steeds naar mijn oud-werkgever. Dus ja. ik voel daarin heus wel een verantwoordelijkheid. Maar ja, denk ik denk ook, ja, jezus, uh, het autowijs genoeg. Uh, trek je eigen conclusies. Ja, en natuurlijk, ja, ik ben niet anders gewend. Ik, want ik beleg, maar ik investeer in bedrijven bedrijven zelf. Ja. En uh, ja, ook dat, overigens ben ik van huis uit gewend. Maar ja, ja, alles wat je erin stopt, dat kan ook nul worden. Ja, dat moet je ja. realiseren en dat ja. moet je dus kunnen leiden. Dus het geld wat je eventueel kan verliezen, dat moet je erin stoppen. En als je niet kan verliezen, dat moet je er ook vooral niet in stoppen. Oké, dat is een les die je in ieder geval uh, belangrijk vindt. Ja, zeker. Ja, dus, en dus... dan doet het heel veel pijn. Weet je, als ik, als ik, ik, en ik heb ook echt heel veel geld verloren al in mijn toch beperkte uh, carrière. Maar ja, dat doet heel veel pijn. Maar ik denk dat bij zo mijn, mijn horizon is hopelijk nog lang genoeg. Hè? Op papier ja. is die nog lang genoeg. Dus dan kan ik het. En ik ben dan ook niet vies om te werken. En ik ben dan ook uh, gezond verstand. Dus dan kan ik het wel weer bijverdienen. Want hoe verdien je nu je geld? Nou, Eigenlijk heb ik, ja, ik vind echt dat ik de ideale wereld voor mezelf heb. Dus ik heb uh, meestal, uh, en ook nu dus, maar dat is de afgelopen vier jaar heb ik het meestal wel gehad. Dat ik zo'n drie dagen in de week heb ik een, uh, ja, een soort van normale baan. <laughs> ja. Zou ik willen zeggen, op dit moment ben ik CEO van een energieleverancier in uh, België. Uh, dus ook echt wel gewoon interessant, leuk. Weet je, daar, nou, yeah, daar dat dan kan ik, nu. precies. Zeker, ik zit er sinds uh, ruim een jaar. <laughs> nou, ja. een hele interessante wereld. Ja. Dat is uh, waar ik uh, nou zo'n drie vijfde van de tijd mee bezig ben. En die andere. Uh, Twee vijfde van de tijd eh, ben ik bezig dus met mijn eigen investeringen of met beleggingen of met nou, andere dingen waar ik gewoon blij van word. Nog een paar beleggingstips die je praktisch kan meegeven. Jij gaat al vanaf je achtste uh, mee in dit uh, werkveld. <coughs> Veel uh, twintigers... Uh, de, uh, studenten, jonge professionals die kijken naar 7 TV ja. um, Kun je nog een paar praktische, uit je eigen ervaring, beleggingstips nou, vooral, geven? Vooral veel proberen. Hè. Dan moet je natuurlijk niet met grote bedragen doen, want nogmaals, uh, alles wat je erin stopt, kan je ook gewoon op, in theorie uh, kwijtraken. Dus vooral veel, veel proberen. En dan bedoel ik van de turbo's tot de opties, tot gewoon ook, uh, kijk, het is maar net hoeveel tijd je eraan kwijt wil zijn. Zeggen, als, je er veel, ja. Ja, als je er veel tijd in kan stoppen, lonen, hè, die meer actieve producten lonen gewoon echt heel erg. Ja. Maar maar als je dat niet hebt, uh, dan moet je toch gewoon iets braver beleggen. En dan kan je nog steeds het risico opzoeken dan kan je nog steeds mooie rendementen behalen. Uh, maar dan uh, loont het meer om een, om een fonds of iets dergelijks of een tracker uh, te nemen. Ja. Um, en je hebt er vooral ook lol in, dat heb ik heel erg gerealiseerd. Je moet niet het doen alleen maar omdat je inderdaad denkt van oh, daar kan ik dan heel snel geld mee verdienen. Want dan hm. ja, ben ik ervan overtuigd dat het ook wel op andere manieren kan het ook doen omdat je het gewoon leuk vindt en niet omdat je denkt dat nou je hoort het al ander doen of iets dergelijks dus dat werk ik dan niet ja, ja, ja en ik heb, ja, ik heb ook echt heel veel geld weet je, ja. ja je moet ook wel gewoon tegen de pijn kunnen dus die moet je ook opzoeken denk ik daarom zeg ik probeer ook veel want dan, dan ja. voel je ook dan ga je zeker een keer pijn hebben en dan voel je ook of je daar onrustig van wordt mm -hmm. mijn man die bleekt ook al heel lang wel iets minder lang dan ik maar ook al echt al sinds de twintiger jaren ja hij kan niet hij, um, uh, hij vindt het niet leuk om er dagelijks mee bezig te zijn zullen we maar zeggen ja, ja. He, dus dat dan moet je daar een ander iets kiezen. Hey, en je investeert in um, uh, bedrijven. Ja. Maar dat doe je echt zelf, hè? Dus ja. niet via uh, uh, private equity fondsen, fondsen nee. of wat ik wat, dat doe je echt zelf. Maar dan nee. ook met wat kleinere tickets. Of, ja, je, zeker. Ik maak uh, één uitzondering. Ik zit wel in, uh, in Borski Fund. Uh, dat is dus via een venture capital fund. Maar de rest doe ik allemaal zelf. Ja. En wat is dat voor fonds? fonds fonds? Een uh, ja, en uh, ook een uh, impactfonds. Uh, ja. Zij richten in dit geval specifiek op uh, veel vrouwen. Ook op de cap table of vrouwelijke founders. Maar daarnaast gewoon op ja, gewoon, uh, bedrijven die het, uh, het mooi doen in deze wereld. Uh, dus okay. ze zitten veel in de tech maar ook in de femtech. Um, maar de de rest zoek je net allemaal zelf. En uh, uh, waarom? Zelf. Ja. Ook weer, ook weer leuk, ja, ja, vind ik nou, één, één, Ik vind het leuker. Hè? Dus ik heb ook bij voorkeur equity en geen convertible loans of iets dergelijks. Ik ben overigens wat minder van de terminologie. Ik hoor mezelf dan nu zitten. Dus dan heb ik ook echt best wel een beetje ja. uh, een hekel aan. Oké, okay, doen nog een keer dan in het Nederlands. Ja, precies. Dus ja. ik heb bij voorkeur gewoon aandelen en geen leningen of iets dergelijks. Ja, ja. uh, dus gewoon instappen. Ja, gewoon en op meedoen en, dan. Ja, en ook wel omdat ik zelf, ik zie mezelf dan toch een beetje als een nep ondernemer af en toe. Ja. Hè? Dat ik niet, ik heb geen echte start-up of iets nee, dergelijks. Nee, weet je, dat, dat, dat zit blijkbaar dan ook weer niet in me. En dat heb ik dan wel ook een haat-liefde verhouding naar mezelf mee. Dat ik denk van, oh ja, dan weet je, zo hoor ik het toch een beetje bij. Uh, en uh, kan ik ook dit werk iets bijdragen? Hè? Ik heb wel, door het profiel wat ik heb zie ik ook wel dat ik nou, gewoon ondernemers uh, kan helpen bij uh, verdere groeifase, uh, bij het ophalen van geld, bij een ja. eventuele exit, bij nou, ja. parkeerfinancieringen. Ja. En kun je een voorbeeld noemen? Of zit je, zit je in hoeveel bedrijven zit je dan nu? Vijf. Uh, uh, en uh, dat heb ik opgebouwd de afgelopen vier jaar. hoor. Dus okay. uh, gemiddeld uh, anderhalf per, uh, per jaar, denk ik ongeveer. En een hele leuke waar ik nu dit jaar ingestapt ben... is Witlof, Witlof Skincare. Um, Witlof? Uh, yeah, oh, ja, Witlof. Oh! Je schrijft hey, als, als Witlof, maar oh, okay. het is... Uh, ja, yeah. Yeah. Clean Beauty uiteraard. Alle bedrijven waar ik instap, die hebben een, een, een, zijn gelinkt aan een van de SDGs. En yeah. hebben ze gewoon een, een sustainable impact. En... Um, dus dit is helemaal geen techbedrijf. Want veel mensen die rechtstreeks, eh, de angel investors, die zoeken altijd naar. Nou, dit heeft natuurlijk helemaal niks met tech te maken. Nee. Uh, maar ja, ik geloof er wel in. En, en ik vind het ook gewoon leuk. Ik investeer in een bedrijf waar ik zelf iets mee heb. Hè, ja, en dat ja. kan zijn van een, uh, van een vegan burger tot een. Uh, een uh, ja, de wheatburger had je stuk Ja, dus. inderdaad. Tot uh, een. Uh, een um, een platform voor je gezondheid. Uh, hè? Dus uh, nou, dat kan van alles zijn. Maar uh, ik moet er zelf ook gewoon... Uh, maar alleen maar in het idee of ook in de... In de bedoel, uh, want je stopt er wel echt gewoon harde euro's uh, in... Uh, wat zijn dan criteria waar je samen in je auto's je, uh, zeg maar, langs loopt... waar je denkt van ik stap in of ik stap niet in? Uh, ondernemer. En dan niet per se ervaring. Hoeveel ervaring ze hebben in de sector. Weet je? Want er zijn dan... Ik weet dat andere investeerders zeggen van... Oh, maar je moet minimaal uh, drie tot zeven jaar ervaring in de sector hebben. geloof ik niet in. Weet je? Want dan, als ze alleen maar zo denken... dan kan je nooit ondernemers een kans geven. Dus uh, ja. als ze één tot drie jaar ervaring in de sector hebben... vind ik het ook uh, prima. Ja. Uh, maar het profiel van de ondernemer zelf... weet je, ook gewoon letterlijk heel bazaam. Wat, wat, hoe zit hun profiel op LinkedIn eruit? Hebben ze wel eens een interviewtje gegeven? Weet je, dat soort dingen. Wat zichtbaarheid, hè? met het ja. idee van... kan je uit je eigen netwerk ook business halen? Ja. Personeel halen, et cetera. Ja. Um, ook Wel de veerkrachtigheid van het businessmodel, en dus en dat daarmee hangt samen de veerkrachtigheid van de ondernemer hè? zijn ja. ze voldoende in staat? Uh, ja, corona is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld om ja, aan precies, te halen, maar, maar tegenslagen te exact, kunnen we ja. 100 andere voorbeelden. is model technisch als, als wel persoonlijk, ja. exact? Kunnen we 100 andere voorbeelden ook van bedenken? Um, ik denk dat dit wel belangrijkste criteria zijn, dus het is niet per se industrie voor mij minder belangrijk. Oké. Okay. Uh, ook de tech component is ook minder belangrijk, hangt er een beetje mee samen. En is exit ook weer belangrijk dan? Ga uh, voor de lange termijn in mee? Of? Ja, nou idealiter zo'n jaar of zeven. Maar ik ben dus pas vier jaar bezig. Dus ik heb ik heb dus ook nog maar één exit gehad. Mm. Uh, en uh, ja, kijk, ik denk ook wel, uh, omdat ik natuurlijk uit een MKB-familie kom, vind ik het ook. Uh, uh, uh, ik zit nou één bedrijf zit erbij, en ik kan me ook zo voorstellen dat het gewoon een leuk MKB-bedrijf wordt waar ik in blijf zitten. He, gewoon, Ja ik viel Theorie voor 20 jaar nog in zit. Ja. Hey, dan heb ik ook gewoon een uh, leuk percentage van de aandelen. dan komt elk jaar komt daar een leuke winst uit. En dan krijg ik daar ook uh, op een gegeven moment dividend uit. Zo kan ik me ook nog voorstellen. Ja, ik vind het wel leuk wat je zo schetst. Want het is, als je naar die wereld gaat, die wordt eigenlijk gedomineerd door, zeg maar, de klassieke modellen. Weet ja. je, weet je, de, of het nou private equity is, of er steeds meer private equity, trouwens, ja. he, wat, er, wat erin komt. Uh, Pre-exit modellen, waardoor iemand instapt. En platformbedrijven bouwen nu. Als je naar ja. de mediawereld kijkt, waar dat veel gebeurt. En jij hebt een soort één pittertje, ja. die daar een beetje Frivol doorheen loopt. Nou, uh, zeker. En ook echt met mijn eigen mening. En ik vind het ook echt, ik vind het ook echt irritant. Ik, als ik zie hoeveel, hoeveel founders toch, toch echt wel gaan een burn-out krijgen op het ophalen van geld vind ik echt dat we daar een verantwoordelijkheid moeten nemen en daar komt ik heb een ja. groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat, dat, en dat voel ik dan dus ook ik als een pitten voel en maar ook wel bijvoorbeeld in mijn rol als venture partner bij Borski voel dat we daarin uh, het juiste moeten doen en dat we dus ook weet je niet van die moeilijke termen moeten praten hebben dat schrikt ook alleen maar af en maak je ja. het alleen maar ja, weet je, onnodig moeilijk uh, voor en uh, ja. Uh, ja weet je ja ik heb dat ook dat een, een, een rol die terugkomt. Hè. Mijn vader en moeder die ja die hielpen ook gewoon andere ondernemers op het moment dat ze zagen dat je van hè, als ze 100 euro aan die ondernemer gaven en hij wist er 200 euro van te maken en daarmee hielpen ze een, een, een kennis ja dan deed je dat. Weet je? Mm -hmm. En dat was helemaal niet angel investing mm -hmm. of informal investing dan deed je dat gewoon op die manier. Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel vandaan? Ja, uh, dus ik, terwijl we dit over hadden had ik natuurlijk ook al over nagedacht ja uh, voor een deel zit het ook gewoon in mij. Ik ben de jongste in de gezin dus daar zit hij ook niet per se in. Hè. De, de zussenbroers de, heb je? Twee, twee oudere zussen um ik denk ook dat ik, het, dat ik heb gemerkt op een vrij vroege leeftijd, een vroege fase van mijn carrière, dat ik dat ook wel aan kan, dat ik daarmee ook mee kon onderscheiden. Ik, um, mijn ervaring is dat je op een gegeven moment, of je het nou als ondernemer dat doet, of gewoon als je ergens in, in loondienst bent, bij een corporate of whatever, weet je dat, dat met het uh, groeien dat het uh, eerder zo is dat de complexiteit dat erin zit, dat je meer verantwoordelijkheid op je neemt dan dat het is dat het werk dat werkt veel complexer wordt. Dan praat ik niet als je developer bent of whatever. Mm -hmm. weet je. Dan zal, het, mm -hmm. zal de complexiteit in de inhoud liggen. Uh, maar voor een generalist zoals mij... Uh, ligt de complexiteit in meer verantwoordelijkheden krijgen. En ik merkte dat ik daar... ...goed mee om kon gaan. En dat is natuurlijk gewoon zoals het in het leven gaat. Als je ergens aan goed in bent, dan wil je daar meer van. En, nou, he, ja. Dus daar komt hij ook vandaan. En het zit ook gewoon van nature in mij. Ik merk het ook richting vriendinnen of iets dergelijks. Gewoon mm. in mijn privé merk ik het ook. Mm. Um, ja. Mensen hebben ook vaak sleutelmomenten in hun leven... ...dat de dingen, uh, er dingen helemaal fout gaan. Uh, waardoor Waardoor ze gevormd worden, zakelijk of privé of whatever. Yeah. Heb jij wat dat betreft een soort van dark moments gehad of momenten die als je nu terugkijkt, oh ja, dit waren wel momenten voor mij? Ja, ja, wel een aantal waarbij ik het niet groter wil maken dan het is. Hè. Want ik ben eigenlijk nog best een hartstikke zondagskind. Dat realiseer ik me. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Uh, dus de, de, de, de, wel met het sausje eroverheen dat ik echt wel me realiseer dat ik het heel fijn dat heb Dat je veel tot nu toe. vinkjes uh, Exact. Uh, ja. Tot nu toe in het leven zijn er wel echt momenten geweest. dat Ik heb bijvoorbeeld, doordat we in België wonen en ik altijd in Amsterdam werkte, ging ik altijd op en neer. Ja, ik heb een keer een heel heftig auto-ongeluk gehad. Uh, met over de kop. Nou, nou, uiteindelijk allemaal goed afgelopen. Uh, mijn zoontje heeft een keertje, toen hij negen maanden was, in het ziekenhuis gelegen na, na, na een val. Weet je Dat soort dingen zijn wel een soort van levensbepaald. Je denkt van, oh, waar draait het nu echt om in het leven? Ja. Tegelijkertijd, eh, dan heb je dat gehad. En toen heb ik dus ook, als je het dan hebt over resilient of, of, uh, of over verantwoordelijkheidsgevoel, weet je, dan eh, zit het bij mij zo erin gedrild dat je dan gewoon weer doorgaat en weer verder. Dat het dan dus ook... Mijn lessen daaruit zijn toch maar dat dat me even uit het lood slaat. Maar dat niet, weet je, dat, dat niet voor de langere termijn zo is. En natuurlijk, ja. maar dat past gewoon bij de hele samenleving. Hè, ben ik gewoon meer bewust geworden van de kwaliteit van mijn leven. Hoort ook bij mijn levensfase, et cetera. Ja. Maar toch, ja, uiteindelijk is, uh, ben ik ook wie ik ben. En hou ik gewoon van hard werken en veel werken. En, en um, ja. ja, nou dat. Wat ga je de komende jaren allemaal nog doen? ja dacht ik ook laatst. Want heel soms kan ik wel eens verlangen dat ik denk van, oh, als ik dan 67 of zo ben, dan mag ik het allemaal een beetje rustiger aan gaan doen van mezelf. Dan kan ik af en toe, ik heb best wel een issue met genieten. Ik kan niet zo goed genieten, of rust nemen, of ontspannen. Oh, dat ga ik dan doen. Maar ja, dat zit natuurlijk niet, weet je, want dat moment komt nooit, Nee, dat moet je nu gaan doen hoor. Dat is ook een moeten. Dit neem mee hoor. Ja, zeker. Ik prijs me enorm gelukkig dat ik zeg al, ik ben al minstens tien jaar met pensioen en heb een carrière. Tegelijkertijd. Dus ik werk keihard maar tussendoor loop ik op woensdagochtend in een bos, ja. weet je wel? Ja. Uh, en dus ik geloof niet meer in uh, dat ik straks 67 ben en dat je dan kan gaan genieten. Nee, en bullshit. ik ook niet hoor. En ik ook niet. En ik heb eigenlijk heb ik dat dus nu ook al. Hè. Dus, want ja. dat, dat is het dus. Dat, dat ja, maar je beperkt... moet ook die rust en genietmomenten nu in gaan bouwen. Ja, nee, zeker. Dat doe ik wel. En ik heb ook, we hebben ook twee honden. Ik loop daar ook mee in het bos of ik ga ook hardlopen uh, door de week. dus ik denk dat dat, dat doe ik ook al wel. Dus ja, wat ga ik de komende jaren nog doen? Weet ik niet. Want ik, uh, doen zit zo in mijn systeem. Dus mm. eigenlijk moet ik proberen meer te zijn en minder te doen. Zoals ik het heb over de komende jaren zal dat mijn grootste uitdaging zijn. En verder uh, wil ik een voorbeeldrol uh, uh, nemen inderdaad in die uh, ja, gewoon doe maar gewoon doe maar hè, uh, mentaliteit in die investeerderswereld. Ja. Dus je het niet ons te gek laten maken uh, en daarmee ondernemers helpen en voor mezelf ook wel opportunities gaan zoeken. Uh, ja, dat. Ga je nog aan te houden? Dank Dankjewel dat je mijn gast was. Dankjewel. Uh, Floortje Razenberg was dat. En dankjewel voor het kijken uh, en luisteren als jij uh, op Spotify of op een andere podcastplatform zit. Heb je nou gekeken of geluisterd en je denkt, nou super tof, uh, abonneer je dan. Zit je op YouTube hieronder, klikken op het knopje abonneren en je bent mijn vriend. Uh, en zit je op een podcast of op Spotify, hoogstwaarschijnlijk op Spotify te luisteren, uh, abonneer je dan ook. En volg ZVD TV en mis niks meer. Elke week twee nieuwe ondernemersgesprekken. Voor nu, dankjewel. Hoi.